Dit is such a good night to scooby doo doo scooby doo Alright, ik heb een hele avond 3 MMC gebruikt. Het was mijn allereerste keer. En ik wil gelijk zeggen dat het ook mijn laatste keer was. En dat doe ik niet snel, want ik hou van een feestje. Het gevoel was best wel intens. Uh, het was best wel mellow, maar ik denk dat dat juist zo gevaarlijk is. Het is gewoon weer dat zo'n populaire druk legaal te krijgen is... Ja, hoe kan dat? Ja. Ik ben nog steeds bij Joost. Hij heeft zo'n intake bij een afkickkliniek. Maar doordat hij net drie MMC heeft gespoten, verloopt de aanloop er naartoe rommelig. Zo high als een konijn. Even, nou. uh, even oh. chillen nog. Ja. Ik ga even zitten. Nou. Waar is mijn fucking telefoon? Oh, die had mijn curator natuurlijk. Chaos. Hoe voel je je nu? Voel je je nu al? Even ik cellen? zie. Eh. Uh, mijn oog gaat zo en zo. Dus kut. Nou, hapen. Is dit wat, uh, wat lekker is als je net uh, het hebt gedaan? Ja, gewoon even. Even grinderen. Even grinderen, even romieren. Telefoon, spelletje spelen. Ja. Yes. Opa. Oh pa. Hallo. Ja, ik ga. Ja, spuit en slik is hier. Dus uh... is dit uh, papa? Okay. Ja, doeg. komt goed. Doe daar hoor. dag. Hou van. Hey, me. Ze zijn wel allemaal heel uh, betrokken met dat je gaat. Ja, moet wel. Heel maar het is erg. wel heel lief dat ze je zo nog bellen net. Mm -hmm. Voordat je weg moet eigenlijk. Ja, dat sowieso. Ik, ik hou van ze. Jezus. Wat zit je nou op grinder? Nou joh. ja, wie is dit nou weer? Ik denk wel dat we een beetje die kant op moeten. Ja, denk ik ook. Alright, kut. Oké, okay, nou, schoenen aan. Weer, uh, je hebt nog een ja, beetje bloed ook op je arm. Misschien ja, moeten we dat even, eraf, even uh, een beetje afvegen, toch? Oh, kut. Uh, ja, dat lijkt me een goed idee. Even maar. Oké. Okay. Kijk nou. eens, lippenstiftje erop geknald. Ja, wat erg, hè? Hé, hey, dit is toch goed? Wat we nu gaan doen? Intake. Dat is een hele goede hmm. stap. Ja. Hè? Ja. Kijk, kom. Ja, nou, ziet er het goed ziet er uit. Goed. Dat 3MMC populair is, weten ook dealers. Daarom loop ik een avond mee met Rayan. Hij ziet het dealen van 3MMC als een gat in de markt. Jij ja, deelt dus 3MMC, maar waarom doe je dat? Want het is toch legaal? Het is een gat in de markt, Want ja, het is wel legaal om op internet te kopen. Maar als jij op een after zit, kijk jij ja, maar hoe je aan de RMC gaat komen binnen een half uur in Amsterdam. Daarom besta ik dus eigenlijk. Ja, en, uh, ik heb echt een slag daarmee geslaagd. Ja, hoezo? Ja, het, eigenlijk... Dat is voor mijn argument altijd als iemand aan mij vraagt, waarom verkoop je het? Omdat ik het direct lever. En dat kost dan snel niet. En voor welke prijs verkoop jij het? Eigenlijk een uh, losse gram. 30 euro meestal. Maar dat is dus ook veel duurder dan op internet? Veel duurder. Maar wat heb jij hier dan nu allemaal bij je in de auto? Zoiets een 3 MMC. En nog wat kook. Maar mag ik die 3 MMC's zien? Dat mag je zeker. Pak er even wat voor je bij. Hier. hier als het. Zoals ik het binnenkrijg, en zo gaat het weer de deur uit. Dealers zien 3MMC dus als een goede handel. Maar hoe wordt er in Den Haag naar deze en andere designerdrugs gekeken? Denkt u dat het verbod om 3MMC ook het gebruik zou veranderen straks? Ja, daar is het wel om te doen natuurlijk, uh, want uh, er zitten risico's verbonden aan het gebruik van 3-MMC. En we zien ook bij andere synthetische drugs, zoals 4-FA, dat is op een gegeven moment ook op de verboden verbodenlijst gekomen. Daar zagen we echt een spectaculaire daling van het gebruik. Dus daar is het wel om te doen, ja. Nu staat eigenlijk de volgende stof, 3 cmc die wordt er weer online verkocht. Waarom worden niet gewoon ineens alle grondstoffen van deze research chemicals verboden? Ja, dat slaat de spijker op zijn kop. Dat is de ellende waar we tegenaan lopen. De producenten zijn heel inventief. Als we een product verbieden, dan hebben ze gelijk een andere met een iets andere samenstelling, een iets andere naam. Wordt gelijk aangeboden, wat wel legaal is. Dus natuurlijk moeten wij daar wat aan doen. Sterker nog, dat doen we ook. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding. Die komt heel binnenkort in de ministerraad. Die gaat dan ook behandeld worden in het parlement, waarin wij alle... Uh, ...nieuwe psychoactieve stoffen verbieden. Waarom zijn we dan nu nog steeds op het punt dat 3 MMC verboden wordt, pas? Als, als dit eigenlijk de oplossing is, is dit niet een beetje dweilen met de kraan open? Ja. Nou ja, ik baal er ook van dat we lange tijd achter de feiten hebben aangelopen... ...en de producenten die lachen zich rot. Dus daar ben ik ook zelf best wel knap over eerlijk gezegd. Waar we tegenaan liepen is dat we in Nederland ook politie hebben... ...handhaving die daar uh, extra inzet op moet zetten. En daar was nog geen geld voor. Daar heeft het heel lang op vastgezeten. Maar het, het zit hem dus gewoon in dat er te weinig geld was. Wat, hoe, hoe belangrijk vinden jullie dit dan? Nou ja, ik vind dit heel belangrijk. Dus prioriteiten stellen ja. toch? Nou, waar ja, je ik... met je geld naartoe <laughs> ja. gaat. Ja, be my guest. Ik vind dit heel belangrijk. Maar goed, ik zit in een kabinet, dan moeten we met z'n allen door één deur komen. En het is ook niet zo makkelijk als ik even onderstel van dit kost 14 miljoen euro. Regel dat eventjes. Uh, als het aan mij uh, ligt, maak van harte geen moordkuil. Had dit eerder geregeld geweest, hadden we daar eerder prioriteit aan gegeven... Er zijn andere keuzes gemaakt, gelukkig is het nu wel geregeld. Nu komen we bij zo'n klant. Die wil toch gelijk 300 euro besteden. Want uh, deze man doet meer dan één zwaan en zulke dingen. We graag Ik denk dat dit hem is hoor. Ja, dit is hem. Kom maar die kant, man. <laughs> Kom maar die kant. Man. Ruzie, Spannen maar lekker, maar zo ja. ligt hem niet wachten, maar het is fucking ja. druk. Wat ga je doen vandaag? het Nee joh. Dat gaan we even wel zo laten. Zo. Die horen zegt er een week niet meer. Dat ging snel. Ja. Er zijn niet veel uh, spieren voor nodig, denk ik hoor. Yes, no dus je hebt een snoopproblem. je een adres voor mij. En uh, ik kan het tellen. Wanneer merkte jij dat het echt uh, populairder begon te worden? Om heel eerlijk te zijn, het nieuws. En uiteindelijk, omdat dit nieuws is gekomen, is het heel slecht, slecht, slecht. Mensen die verslavingsgevoelig zijn, mensen die nieuwsgierig zijn, die gaan het gewoon echt proberen. En ik kan je vertellen, een van mijn klanten, ik kan me gewoon herinneren dat ik hem echt moest uitleggen hoe ik het moest gebruiken. Nu zit hij zelf vijf om in één of, of twee dagen te doen, snap je? Dus nieuwsgierigheid speelt ook een rol. Vind jij 3MMC een gevaarlijke drugs, zeg maar qua verslaving? Ja, ja. Uh, om heel eerlijk te zijn, al zeg ik het zelf. Ik heb echt geen stom idee waarom het eigenlijk legaal is. Maar ik geniet er wel van, zolang het legaal is. Heb je het zelf wel eens geprobeerd, de 3MMC? Dan get high for all supply. Maar en als je het dan zelf niet wil gebruiken? Vind je het dan niet gek om anderen wel uh, naar de tering te zien gaan? De van? Ik doe ze in plezier. Want ze ja, vragen of ik kan komen, begrijp je. En als ik niet kom, komt de anderen wel. Dus het is niet dat ik het... Ik probleem verhelpen als ik niet kom. Ik zit alleen mezelf in de vingers, begrijp je. Ja, thanks. 50 euro voor het alsjeblieft. Ja, oh, yeah, ja. Yeah. Dankjewel. dat ik wel niet vervangen. Denk je dat als het straks illegaal wordt, dat het iets voor jouw verkoop verandert? Ja, dus dat weet ik eigenlijk procent zeker, dat mensen altijd van illegale dingen begrijpen. Dus ik denk dat als drie mensen illegaal wordt, dat, dat er misschien zelfs meer gebruikers kunnen komen. Hé, hey. en? Ja, uh, goed gesprek, beetje chaotisch. Hoezo? Oh. <laughs> um... Ja, omdat ik had gebruikt en er kwam gewoon, ik wilde, al, mijn idee was dat ik nu alles kon vertellen, maar ze hadden maar hele korte tijd. Ik heb in ieder geval mijn krabbeltjes gezet, dat uh, oh, ja, ja? de behandeling kan starten en nou, dat fijn. ze gegevens overal kunnen opvragen. Dus. En hebben ze iets gezegd over wanneer ze denken dat je opgenomen kan worden? Uh, nee. Uh, het wordt waarschijnlijk bij mij thuis gewoon behandeling. Daar moet het veranderd worden. Daar zijn alle triggers en alarmbellen. Daar moet het veranderd worden. En daar, uh, dat gaat ook veranderd worden. En ja, ik heb er wel ergens wel vertrouwen in, maar ook weer niet, weet je. Maar, maar hoe voel je je dan nu over de behandeling die zij nu hebben bedacht? Uh, ja, wel goed. Het, het is eerst nog even kennismaken nu, hè. En ja, uh, als het uh, klikt en ik eens, uh, wat beter vertrouw, dan, uh, dan moet dat wel goed komen, denk ik. Ah, de eerste stap is in ieder geval gezet, mm -hmm. toch? Beter wel, ja. Weet je, ik wil er ook gewoon van af. Het is niet goed om je gevoel uh, plat te spuiten. Nee. Nee, weet je, daar moet je mee leren omgaan. Heb je er vertrouwen in? Ik denk niet dat ik dat ik clean blijf voor mijn hele leven. Nee, dat zeker niet. Maar um... vind je dat niet kut naalde, om te zeggen? Naalden en, en heftige shit. En weet je, ik wil gewoon niet meer dat mijn gezondheid eronder lijdt. Dat is gewoon het hele feit. De afgelopen tijd ben ik in de wereld van designerdrugs gedoken. Toen ik het zelf snoof, kwam ik erachter hoe chill 3mmc is. Maar als ik één ding heb geleerd... is het dat er niet te licht over deze drugs gedacht moet worden. Het is makkelijk te verkrijgen, hartstikke verslavend... en daarnaast weet je nog niet wat het op de lange termijn met je doet. De overheid ziet dat ook in. Vandaar het verbod op 3mmc. Maar zolang niet alle grondstoffen in één klap verboden worden... blijft het dweilen met de kraan open. Denk dus daarom gewoon zes keer aan voordat jij gaat dealen met designer Drugs. En uh, ik neem de volgende keer gewoon lekker een lekkere kwartje. Hé, hey, zin in.